Blijf je ook houden. Alleen de goede mogen niet onder slechte leiden, zeg ik altijd. Nee, uiteraard. Dat is ja. iets wat je, wat ja. je wil voorkomen. En ik ben, weet je, en, en ondernemers. krijgen altijd een bad rap. Maar ik, ik ben zo blij met ondernemers. Want mensen vergeten altijd dat de. de uh, uh, ondernemer zijn en een product of een dienst aanbieden ook een, ook een maatschappelijke. Um, uh, uh, Maatschappelijk effect heeft. Ik ben, niet, ik ben niet met je eens dat ondernemers een bad rap krijgen. Hm? CEO's krijgen een bad rap. Maar ondernemers zijn ook ondernemers. Heel nee, met je eens. Heel nee, meisje. zijn geen ondernemers. Het is dan okay. een loondienst. Je moet, je, ja. moet mij, je moet mij een CEO noemen die een eigen ondernemer is. Dan heb ik het even over grote vennootschappen. Het lijkt me een, CEO, een echte chief executive officer van een groot bedrijf. Mm -hmm. En vaak aandeelhouders zijn, zijn de eigenaar van het bedrijf. En een CEO heeft misschien een aandelenpakket. Dus mm -hmm. het is gewoon, eigenlijk, gewoon een directeur die is aangesteld en in loondienst werkt. Er is natuurlijk een verschil tussen een directeur die voor een commercieel ja, bedrijf werkt. Dat is een DGA, hè? Directeur, groot aandeelhouder. Die ja. heb je ook. Maar een CEO van bijvoorbeeld de, bijvoorbeeld de beursgenoteerde bedrijven. In hoeverre mag je CEO's ondernemers noemen? Uh, nou, je zou ze ondernemer kunnen noemen omdat zij voor een commercieel bedrijf werken. Mm -hmm. Wiens resultaten uh, Voor... De resultaten van, van, van het bedrijf zijn afhankelijk van of zij in leven blijven of niet. Ik bedoel, als een, als een directeur niet presteert, dan gooi je de handelhouders hem als het goed is, is eruit. Ja, volgens mij dat is dat sowieso een definitie van een loondienstwerker. <laughs> als jij je werk niet goed doet, word je ontslagen. Nou, Kijk, een ondernemer, is een, een ondernemer, dit is zijn toko. En als hij het niet goed doet, gaat zijn toko uh, uh, failliet. ja. Die verzuipt. Dus dat is een kapitein die met het schip ten onder gaat. CEO, op het moment dat de kwartaalcijfers gewoon niet goed zijn... en hij mm. heeft een aantal kwartaalcijfers laten zien ja, dat het okay. niet werkt. Ja, dan wordt hij net als elke andere medewerker... wordt hij gewoon door zijn baas gevraagd om op te stappen. Mm. En, en zijn baas, dat zijn de aandeelhouders en de, en de raad van toezicht... of de raad van commissarissen. Dus je, je kun je ook afvragen in hoeverre CEO's ondernemers zijn. Kijk. Ja, oké. Okay. Fair point. Fair point. Ik stel de vraag om hem niet te hoeven beantwoorden. Dus. <laughs> Lekker makkelijk dit, hè? Nee, ik vind het een goed punt. Een ondernemer gaat ten, ten, ten onder met zijn eigen... Of haar eigen, eigen schep. Ja, maar die, uh, die, en de CEO heeft maar die dat... bloed ook. hè. Die bloed ook ja. op het moment dat het heel slecht gaat. Uh, dan merkt de ondernemer dat ook in zijn eigen portemonnee. Uh, ik heb voor heel veel ondernemers mogen werken. En dat waren ook gewoon grote bedrijven. Uh, en dan was het een DGA, een directeur groot aandeelhouder. En ik heb ze tijdens de crisis ook echt gezien. Dat ze gewoon met wallen onder ogen binnenkwamen de volgende dag. En dan zei ik van ja, Henk, wat is er dan aan de hand? En die zegt van ja, hoezo, wat is er aan de hand? Ik heb gewoon niet kunnen slapen. Ik moet serieus naar gaan denken over hoe ik deze maand salarissen moet gaan betalen. Ik heb ook nog mijn rekeningen. en Ik moet ook nog de huisvestingskosten betalen. Ik moet dit nog betalen. Ik moet dat nog betalen. En daar ligt hij gewoon wakker van. En daarom is het zo dat in slechte tijden dan willen we dat alle medewerkers aangehouden worden. En in goede tijden moet iedereen net zoveel verdienen als de directeur groot Ja, Ik heb ze wel eens meegemaakt. hoor. Die hebben gewoon hun persoonlijke buffer hebben die als kapitaalinjectie in hun eigen bedrijf gestopt. Dat ze de salaris kunnen betalen. Die hebben gewoon hun, hun eigen spaarrekening leeggeplunderd. Om het personeel gewoon van salaris te kunnen voorzien. Is ook, is ook hun taak hè? Ja Doe tuurlijk. Als je, iemand in, je hebt verantwoordelijkheid. Je hebt ja, ja. Maar als ze dan moeten bloeden tijdens slechte tijden. Mogen ze dan niet iets meer hebben ja, tijdens goede tijden. Dat is een van de dingen waar ik het me meest aan erger. Is dat we het niet kunnen accepteren dat mensen met verschillende prestaties. Dat mensen met... Uh, wacht, uit, wacht, ik over je wacht, wacht. leer, hoe, hoe ja, richter ze ja, je het, Nu komt het, hè? nu <laughs> komt het, nu komt het. Maar wacht, ik ga hem omdraaien, ik ga een punt maken en dan ga ik hem omdraaien. Ik ben heel benieuwd. Dat we niet kunnen, dat we niet kunnen accepteren dat mensen met verschillende prestaties, dat mensen die zich inzetten ergens voor, dat mensen uh, wakker liggen s'avonds, ja. dat die meer verdienen dan een ander. Dat. Mm. Uh, uh, dat. Maar er is een, dus ik ben zeker niet ervoor dat er een nieuwe mm -hmm. lering moet zijn, mm -hmm. per definitie of iets dergelijks. Mm -hmm. Daar ben ik totaal niet voor. Of dat de top te veel verdient. Het kan zijn dat een directeur te veel verdient, dat mm -hmm. kan. Maar dat hebben wij niet. Mm -hmm. Dat heb ik niet vanaf hier te, te bepalen. Oh, 200.000, dat is wel superveel. Dat vind ja. ik echt niet kunnen. Ja. Dat heb ik niet bepaald. Dat zijn ja. heel, heel andere mechanieken. Nou, ik ik voel hem maar aankomen. Waar, waar die maar. Ja, daar is hij. Maar. <laughs> en hier, dit is waarom ik nog steeds wel vasthoud aan mijn linkse overtuiging. Of dat ik achter, achter linkse overtuiging sta. Wanneer je in een samenleving komt. waarin het, de verschillen op dusdanige wijze zijn. dat de mensen aan het top. de weg voor mensen onderaan kunnen versperren. door meer zelf te, vast te houden, dan heb je een probleem. Het ja, heeft niets met links en rechts te maken. Het heeft niets met links-rechts. Want dat, want dat zou dan. Even als we hem omdraaien. Ja. Nou wordt hij interessant, hè? Ja. Draai hem eens om. Dus je zegt van. Uh, links accepteert niet dat mensen die aan de top staan. de weg versperren voor mensen die proberen op te klimmen. Dan hebben we het over opwaartse mobiliteit, denk mm -hmm. ik. Hè? Als we hem nou eens omdraaien, dan zeg je. rechts vindt het geen probleem als mensen in de mm. top. Ja, maak maar. Ja, heb je hem? Ja, ja. Nee, ja? Uh, dat mensen aan de top. als die de weg versperren voor dat mensen. Dat dat onder... prima is. Ja, dat prima ja. is. Nee, dat is zeker niet wat ik zeg. Want. Heel veel dingen, ook wat, je, wat je net zei, waar ik, waar, waar, waar ik op reageerde was, Zit ik denk dat linkse mensen het ook, ook zullen vinden. Links, ja. heel, veel, heel veel mensen zijn links-liberaal, die zijn, die zijn het met je ja. eens. Dat die, was de, die, in de details. Ja. Wanneer zitten we nou op een plek waarin mensen versperd worden omhoog te klimmen en wanneer is het terecht? Dat geef daar eens mensen... een concreet voorbeeld van, want dan kunnen we, daarmee, mm -hmm. kunnen we daar, daar scherper mee krijgen. Want ik, ik, ben, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Hmm. Ja, nou wordt die moeilijk, hè? Ja. Studiefinanciering. Ja. Dat is een goed voorbeeld. En dat is ook een lastig voorbeeld, ja. vind ik. Want op het moment dat studiefinanciering afgeschaft werd, ja. da, uh, waren we in rep en roer. Hebben uh, onze... ja, het over de basisbeurs? Heb je het de over, basisbeurs, ja. Ja. Ja. ja. Waren we in rep en roer? Uh, onze vrije, uh, vrije studies uh, is afgelopen. Uh, mensen met lage inkomen zullen niet meer kunnen studeren, want ze zijn bang voor de, voor de, voor de leningen en dergelijke. Mm -hmm. En ik ben, daar niet, ik, ben niet, ik ben het daar niet mee eens, mm -hmm. omdat het niet zo is dat studeren makkelijk moet zijn of dat er, dat er geen verantwoordelijkheid of geen gevaar in moet zitten. Maar ik ben het er wel mee eens, omdat daadwerkelijk mensen nu een economische afweging gaan maken of hun mm -hmm. zelfontwikkeling het waard is of niet. Mm -hmm. En ik weet niet of je dat wil. Ik weet niet of je wil dat mensen hun zelfontwikkeling laten liggen, omdat ze te risicomijden zijn. Oké, okay, maar wat jij zegt is dat ontwikkeling gelijk staat aan scholing. Nee, nee, dat zeg ik niet. Oké. Okay. Dat zeg ik niet. Maar het is wel de primaire. Ja, dat is wel interessant wat je ja, zegt. Nee, maar het is wel de primaire zelfontwikkeling op dit moment waar we mee leven, waar we in zitten, is wel scholing. primaire manier om jezelf te ontwikkelen, de papieren die ja. het meest geaccepteerd worden. En... Ja. Dit is wel op zijn terugkeer, want er zijn nu heel veel ondernemers, heel veel succesvolle mensen die niet zullen omkijken naar, ja. naar, naar, naar scholing. Dus ik snap de, wat je wil maken. Ja precies, want dat maken. is namelijk wel een hele belangrijke. Omdat je namelijk, um, als we het hebben over mbo, hbo, universiteit, um, is dan een hbo'er. Beter dan een NBO'er bij wijze van spreken. Want dat is dan wel, de, de, als je zegt van de ontwikkeling moet doorgaan via scholing. Scholing is heel belangrijk. Laten we dat even voorop stellen. Mm -hmm. En ik vind het echt belangrijk. En als oud-onderwijswoordvoerder oud zal ik ook altijd uh, uh, um, um, als ambassadeur voor scholing er, um, um, uh, echt een punt proberen te maken en echt ook gewoon de volgende stap in te nemen. Maar uh, misschien valt het je op, ik heb het constant over scholing. Ik heb het mm -hmm. niet over onderwijs. Onderwijs is namelijk veel breder dan alleen scholing. Een van de mooiste zinnen die ik vind, is een, is een Engelse zin. Don't let your schooling get in the way of your education. Ja, wie was dat? Ik, ik ken hem, maar ik weet niet niet wie het is. Ja, ik ben hem ook even kwijt. Daar ja. <laughs> ben ik ook heel eerlijk in. Ja. Um, maar ik vind het wel eentje die wel bij me blijft. En, en als we het hebben over onderwijs, ontwikkeling, scholing. Wij denken nog steeds zo aan de 20ste eeuw. De manier waarop we dat met school doen hè? Mm -hmm. uh, en met onderwijs. Je gaat naar de basisschool, daarna ga je naar het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs heb je Mavo, HAVO VWO. Nu is het VMBO, HAVO VWO. Dan ga je op een gegeven moment als je VMBO doet, ga je naar het MBO toe. Als je HAVO doet, kan je naar de HBO of je kan dan naar de VWO toe en je kan dan op een gegeven moment de universiteit gaan doen. Zo heb je verschillende mogelijkheden om te stapelen, want je kan als VMBO ook HAVO gaan doen en dan VWO en dan door naar de universiteit. Die mogelijkheden zijn er nog steeds. Maar dan is het in feite basisschool, voortgezet onderwijs, vervolgopleiding. Werken uh -huh. tot je pensioen of je dood. Maar die situatie die, die is helemaal niet meer van toepassing tegenwoordig. Want wat als je je basisonderwijs doet, je voortzet onderwijs en je doet in ieder geval je startkwalificatie? Je kan op een gegeven moment, nou, als je je startkwalificatie hebt gehaald, en dat is bijvoorbeeld ook HAVO, en uh -huh. bijvoorbeeld twee jaar gaan reizen of je kan twee jaar gaan werken. Dan ga je daarna je HBO-diploma doen? Of je zegt. Uh, nee, ik doe mijn mbo-diploma en ik ga de komende tien jaar werken. En na tien jaar doe ik een hbo-diploma. Mijn broertje doet dat. Uh -huh. Die doet nu een hbo-diploma. Vijftien jaar na dato, nadat hij zijn mbo-diploma heeft gehaald. Dat is fantastisch. Dus het lijkt alsof wij op een gegeven moment zeggen van, omdat mensen dus niet rechtstreeks in hun jeugd gaan studeren, uh -huh. dat ze dan minder waar zijn of een achterstand hebben of wat dan ook. Dat is niet waar. Um, wat wij denk ik moeten doen in de samenleving, is dat we heel duidelijk moeten maken aan mensen, dat als je in het hoger onderwijs wil gaan studeren, dat dat een investering is in jezelf. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je voor jezelf ook moet gaan nadenken van hoeveel wil ik in mezelf investeren. Ik zie ook niet dat mensen op een gegeven moment zeggen van ja, even los van de huizenmarkt, hè, maar een huis kopen doe je ook door een hypotheek te nemen. Mm -hmm. Dat is ook een stukje investeren in je eigen welzijn, want je hebt een dak boven je hoofd van een huis waar je je heerlijk thuis voelt. En misschien als je een huis koopt, een stukje opbouwing Wat je uh -huh. doet. Dat doe je met een hypothecaire lening. Dus leningen zijn niet het probleem. Je moet alleen slimme leningen doen. Ik vind een, een lening om je te investeren in je opleiding, in je ontwikkeling, in je scholing, een hele slimme zet. Maar er zit even wat anders tegen grondslag En ik wil niet voor de voeten lopen van mijn onderwijswoordvoerder. Maar heel veel mensen vergeten dat de basisbeurs, dat je daar gewoon geld kon lenen. Ja... Want hoeveel kreeg je voor de basisbeurs? Weet je dat nog? Uitwonend, thuiswonend? Volgens mij kreeg ik iets van 600 euro of zo. Nee. Dan heb je geld bijgeleend. Ja, ik leen het sowieso bij. Precies. Ik leen sowieso. Ik leen sowieso. Ja, maar hier heb je het dus maar, al. Hè? Ja. Het, het, het, het, het nieuwe systeem, dat wordt het leenstelsel genoemd. Ja. Wat ik bizar vind, want die basisbeurs, dat was ook gewoon een leenstelsel. Want je hebt waarschijnlijk een uitwonende beurs gehad van 320 euro. En ook nog eens 300 euro geleend. Elke maand. Mm -hmm. Dat zou kunnen, ja. Ja, dus je hebt de studieschuld. Oh ja, maar dat heb ik sowieso. Maar waarom hebben we het dan over, nu over studenten dat ze mm. een studieschuld hebben... en dus nadenken over of ze wel of niet studeren? We, we doen alsof het volk vroeger was, beter was. Volgens mij was het wel, wel meer dan 300 euro. Volgens mij kreeg je ook nog een uh, extra beurs als je ouders weinig verdienden... of een prestatiebeurs of het eigenlijk. Volgens mij was het ja, niet. Ja, maar dan moesten je ouders echt weinig verdienen. En moest je echt fysiek aan kunnen tonen... dat je ouders je niet ondersteunden in je studie. Mm -hmm. Mijn ouders ondersteunden mij niet in mijn studie en ik heb het niet kunnen aantonen. Dan moest je papier werken, dan gedoe en geneuzel. Dus toen ook precies van, ja, laat maar zitten, is te veel gedoe. Maar even voor de duidelijkheid. Maar wat je wil zeggen is, oké, okay, ik ben ik, ben op aan het zoeken, ja, maar ik ben even aan het zoeken naar dus het antwoord op de vraag die ik had. Dus je, je antwoord is, de situatie van nu verschilt niet zo erg van de situatie zoals hij toen was. Nou ja, dus dus het wat is, ik wil dus... zeggen is, als je studeert en je wilt op kamers wonen, dan ga je het met een basisbeurs niet redden, want je krijgt daar maximaal 300 euro per maand voor. Nou, ik weet niet of je tegenwoordig kijkt hoe duur het is om een kamer te huren. Mm -hmm. Maar voor 300 euro kan je misschien een paar kratten bier kopen en dat zit. Dus je zult daar en moeten werken en waarschijnlijk bij moeten lenen. Dus even dat we naar het, maar als het oude systeem zouden gaan, dan ja. is het nog steeds een, een leenstelsel. Alleen het bizarre is dat we mensen dan laten lenen om, hun, om hun, studen, hun huur van hun studentenkamer te betalen in plaats van het bedrag te gebruiken om te investeren in hun studie. Maar zou dat niet juist een argument zijn om het makkelijker en goedkoper te maken om te gaan studeren? Als het leven en leg, het huren Maar leg maar even duren. uit waarom het goedkoper zou zijn met dit stelsel. Als het, het nu is of zoals het eer was? Ja. Omdat je minder leent. Je hebt een kleinere schuld. Ja, maar op het moment dat jij een succes hebt behaald in het oude stelsel, ja? dan gaat het van je belasting af wanneer je gaat werken. Ja, daar houden mensen geen rekening mee. Want als je, je maakt het niet gratis. Je laat de overheid het betalen. Dat is wat veel mensen niet begrijpen. Ja, oké. Okay. Voor niets komt de zon op. Hè. Alles moet een keer betaald worden. Alleen in de situatie goed, waar de linkse partijen over praten. Maar we zijn nou niet minder belasting gaan betalen. Omdat we geen basisbeurs meer hebben. Of, of nee, maar het geld wordt wel op een andere manier ingevuld. Dus op het moment dat je dat doet. Betekent dat je een deel van de rijksbegroting gebruikt. Op precies dit verhaal. Okay. In plaats van dat je bijvoorbeeld stopt in uh, docenten, in uh, uh, wetenschappelijk onderzoek, in innovatie, noem het allemaal op. Dus het is geld wat je gebruikt, wat je eigenlijk had kunnen gebruiken voor een ander onderwerp binnen je rijksbegroting. Uh -huh. Dat is een consequentie. Hè? Het ja. kost behoorlijk wat geld om het te doen. We zijn heel erg op dit specifieke voorbeeld ingedoken. Ik weet niet of ik dat wilde, maar interessant. Nee, maar goed. Je weet niet of je dat Maar, je, je vroeg vroeg je om, maar ja, als vroeger al. Een keer ook krijgen. Ja, dat krijg je ik <laughs> ook. Nee, maar ik, moet, ik, ik vind het grappig, want ik heb je.